de challenges studeren in eigen tempo. Wij hebben alle filmpjes bekeken. En een van de vragen die bij mij heel erg bleef hangen. Naar aanleiding van al die filmpjes. En dan terugkijkend naar Educator. Was wat is het uitgangspunt van deze applicatie? Is dat het curriculum waar de student een keuze uit maakt? Of is dat de student? Anders geformuleerd. Wordt de student... In het SIS is opgenomen als een onderdeel van een opleiding. Of is de student de student van de instelling. Die kan resultaten halen binnen een of andere opleiding. Ja, dat is een, een, een goede vraag. En als ik kijk naar het antwoord op die vraag ligt die denk ik ook in het ontstaan van, van educator. Want educator is ontstaan. Uh, in de tijd van, uh, van 2005-2006, uh, in de tijd dat we het nu hebben over vraagsturing, uh, in 2005 uh, bij Winnesheim vraagsturing centraal stond in haar strategische nota. En dat was eigenlijk ook mijn eerste ervaring met het hoger onderwijs. Uh, en waar later bleek niet alleen bij Winnesheim, maar bij een heleboel andere uh, uh, HO-instellingen. En als ik kijk naar de vertaalslag van uh, die strategische uh, beleidsnota en de vraagsturing, wat uh, ook het, de startpunt was voor de samenwerking tussen Hoogscholen en Educator, als het gaat om de ontwikkeling van Educator, uh, zie je dat uh, daar een onderwijskatalogus is ontstaan waarin uh, je het onderwijs modulair vastlegt: uh, de basis uh, van. Uh, ...het vastleggen naar de student. En uh, dat daarnaast... ...dat heette destijds nog een persoonlijk activiteitenplan... Uh, uh, ...een PAP. Een, een basis is ontstaan voor uh, de student... ...waarin op zijn niveau persoonlijk is vastgelegd... ...waar hij mee aan de slag gaat. Uh, dus het is in Educator niet zo dat je een algemeen... ...programma hebt waar studenten aan gekoppeld wordt. Nee, je hebt een onderwijscatalogus ...waarin je onderwijs in nominale zin vastligt, ...waarin er uh, vervolgens... ...vanuit dat uh, opleiding vanuit het aanbod in de catalogus een vertaalslag gemaakt wordt naar de individuele student, En dat kan betekenen, als ik even kijk naar verschillende opleidingen... ...dat een, een uh, nou neem even de commerciële economie in een, in een hbo-instelling... ...veel studenten, uh, veel instroom, dat alle duizend uh, van die instromen uh, hetzelfde opleidingsprogramma krijgen. Dus dat is duizend keer een individueel plan. Maar het zou net zo goed kunnen betekenen dat uh, daar waar je kijkt naar meer een flexibele vorm... Het uh, echt op maat wordt vastgelegd waar de student mee aan de slag gaat. Ik hoor je spreken over de catalogus en ik hoor je spreken over de opleiding. Mm -hmm. Is dat PAP gebonden aan die opleiding? Aan die opleiding op enig moment met een instroommoment? Klopt. Ja, dus um, nou, we hebben natuurlijk de video hebben uitgewerkt aan de hand van de Saxion Part-Time School. Uh, of eigenlijk Saxion in brede zin. En waar uh, zij uh, 2015, 2016 Educator, Bison bij Educator ook hebben uitgewerkt. En verder hebben verbreed naar hun uh, parttime onderwijs. En daar zie je eigenlijk hetzelfde principe. De onderwijskatalogus waarin uh, het onderwijs vast ligt. Uh, en uh, vervolgens de vertaalslag naar... Uh, waar ga jij als student mee aan de slag? En wat ligt er dus op individueel niveau vast... als het gaat om uh, mijn keuzes? Uh, en daar zie je eigenlijk de verbinding tussen... Uh, uh, nou, de onderwijscatalogus en het, het, het studiecontract... voor uh, de persoonlijke student. Waarbij dat, uh, als ik even naar het instroommoment ga... Dat dat, dat dat ook een gegeven is in Educator... waar ook op allerlei manieren op gefilterd kan worden. Hè? Dus, dus, je, dus je zegt bijvoorbeeld... Ik zou alle studenten vanaf een bepaald instroommoment willen weten en uh, willen kijken naar de BSA. Bijvoorbeeld een van de voorbeelden of de vragen die ook gesteld worden in de challenge. Maar de, uh, de keuzeopties van die student in kwestie mm -hmm. worden dus bepaald door de plek en het moment waarop hij in de catalogus wordt toegevoegd. Nou, de, de keuzeopties uh, die leg je in, in de catalogus vast. Hè? Dus in de catalogus liggen... Uh, ...keuzemogelijkheden vast. Uh, dus dat zou binnen het programma kunnen zijn of buiten het programma. Hè. Neem even verdiepen of verbreden vanuit minoren bijvoorbeeld. Uh, maar keuzeopties liggen ook als het gaat om binnen het programma... Uh, ...op momenten van uitvoering. Uh, dus als je het over versnellen en vertragen... ...zie je dat uh, Saxion het planbord gebruikt als mechanisme om de student keuze te laten over... Uh, Oké, okay. dit is een, een route die je kunt volgen. Dit is een, een, een examenprogramma met, met uh, modules, zo wordt het bij Saxion genoemd. Uh, waarin ik zelf de keuze heb om te zeggen, dit uh, volg ik in kwartiel 1 of deze volg ik in kwartiel 2. Waarbij het planbord, uh, en ik denk dat we daarin ook wel een stapje verder gaan uh, dan wat er op dit moment in de markt beschikbaar is. Zelfs uh, informatie uit het rooster meeneemt als het gaat om momenten van uitvoering die gepland zijn, zodat de student in zijn planning op basis van momenten van uitvoering keuzes maakt. En zelfs dus zou kunnen zeggen, als ik even kijk naar Saxion, ik pak een moment in, uh, in Deventer, uh, terwijl mijn voorkeur locatie Enschede is. Maar wel binnen de grens van de geplande opleiding. Ook al, dus, dus even voor de, voor de goede orde, ik heb een verwante opleiding waar ik eenzelfde een soort vak zie. Mm -hmm. Wat me beter past of waarvan ik denk, hey versnellen, ik wil die eigenlijk wel erbij doen. Mm -hmm. Kan ik dat ook zien? Kan ik dat ook toevoegen? Klopt, ja. ja dus eigenlijk heb je dan natuurlijk verschillende gradaties in keuzes maken. Hè. Dus je hebt keuzes maken uh, uh, als het gaat om keuzeruimte binnen het programma of uh, keuzeruimte wat buiten het programma is vastgelegd. En je hebt een gradatie als het gaat om uh, wanneer maak ik bepaalde keuzes binnen mijn programma. En alle drie zijn mogelijk in Educator. Dus, dus uh, bij Saxion maken, keuze, maken studenten ook keuzes als het gaat om hey, dit ga ik ook volgen. Wat niet primair een onderdeel is van, het, van de standaardroute van een opleiding. bijvoorbeeld. En ook dat wordt individueel vastgelegd in het studiecontract van de student. Hanna, volgens mij is dit wel een mooie voor het vervolgvraagstuk. Wat jij wilde inbrengen. Je staat nog op mute. Ja, uh, Paul had net een introductie al over uh, dat, dat er in de Tweede Kamer gepraat is over um, het flexibel studeren. Dus dat je per studiepunt kan betalen. Um, dan zullen waarschijnlijk meer studenten bijvoorbeeld misschien maar één vak bij een universiteit gaan volgen. Of van minder vakken in een jaar gaan volgen. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan? Met jullie applicatie tegen die toekomstmuziek <laughs> En uh, hoe denken jullie dat te gaan realiseren? Um, nou, als ik kijk naar, uh, naar flex studeren... is dat, een, is dat uh, wat mij betreft een, uh, een onomkeerbare uh, ontwikkeling. Even los van het feit of flex studeren dan in die vorm uh, blijft staan. Maar... Uh, ...flexibiliteit is iets wat uh, alleen maar zal toenemen. Dat zien we natuurlijk nu uh, op allerlei vormen terugkomen. Uh, en als ik dan kijk naar educator in de basis zie je dat... ...en dan ga ik maar weer terug naar het gesprek wat we net hadden. Uh, educator ontstaan is vanuit de architectuur in de tijd waarin vraagsturing en uh, flexibiliteit ook centraal stond. En daar is uh, educator vanuit haar architectuur uh, op gebaseerd. Uh, dan zien we dat wij uh, ook als kijk naar de ontwikkelingen nu niet denken in, hé, hey, wat gaan we daarin toekomstig realiseren, maar vooral ook in, wat hebben we daarin nu al gerealiseerd? Ik bedoel, dat zie je in de functionaliteit van het planbord terugkomen. Dus dat, is, dat zijn niet alleen maar toekomstige ontwikkelingen, maar dat zijn ook gewoon concrete best practices. Um, als ik kijk naar flex studeren, um, dan uh, zie je dat wij vanuit de volgapplicatie applicatie, iets waar wij, uh, wat wij uh, nu ook in uh, zeg maar in in, uh, operationeel hebben bij verschillende klanten dat flex studeren eigenlijk al ondersteunen als het gaat om op individueel niveau vastleggen welke modules ga jij mee aan de slag. Uh, wij hebben een, een drie jaar geleden ook de ontwikkeling ingezet als het gaat om de inschrijf functionaliteit, daarmee de verbreding naar het SIS in brede zin. en uh, Dat is een domein waarin we als het gaat om het flex studeren uh, vanuit de architectuur die we kennen uh, naar deze functionaliteit ook verder zullen verbreden, zodat we Eigenlijk daarmee het hele proces van aanmelden tot en met diplomeren inclusief het volgen en begeleiden in de breedte, breedte, breedte kunnen. Ook als het gaat om het flex studeren of allerlei andere vormen. Als het gaat om uh, flexibele vormen hè, of andere, andere samenstellingen van een individueel studieplan. Dus ook als, uh, als iemand niet echt is, nou, niet een hele studie wil volgen bij een universiteit bijvoorbeeld of een andere onderwijsinstelling... En gewoon één vak wil volgen, dan kan jullie applicatie daarmee omgaan. Zeker. Ja, kijk, als ik kijk nu naar Saxion bijvoorbeeld, uh, zie je dat uh, vanuit de Saxion Part-Time School daar modules aangeboden worden. En ook al uh, studenten vanuit een voltijdopleiding. opleiding uh, de mogelijkheid hebben om als cursist deel te nemen aan diezelfde modules. En eigenlijk in feite is dat zeg maar in de basis al hetzelfde principe waarin er uh, een student, een voltijdstudent student, een voltijdopleiding opleiding geregistreerd wordt... en daarnaast uh, nou ja, individuele modules uh, volgt uh, en ook in zijn studieplan uh, te zien krijgt. Waarbij uh, Saxion daar ook nu al mee omgaat in de vorm van... Uh, daarmee kan een student een certificaat krijgen voor die individuele module... of op een x-moment zelf stapelen en zeggen... hé, hey, wacht, ik heb deze module al gehaald. Uh, ik ga nu ook voor de volledige opleiding en daarmee krijg ik een vrijstelling voor... Uh, de individuele module. Dus het, het principe is, is hetzelfde. Het proces uh, vanuit flexstuderen heeft natuurlijk ook een, een aspect in zich van uh, uh, betalen aan de voorkant, afspraken maken en de vertaalslag naar het individuele studiecontract. Oké, okay, bedankt. Wordt word bij Saxion uh, alleen door de part-time school hiervan gebruik gemaakt? Of is ook de, uh, zijn de zijn opleidingen al op deze manier actief? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik weet dat, uh, ik weet eerlijk gezegd niet helemaal of het op dit moment al zo is. Uh, maar de uh, planbord, uh, zoals ook in de video is getoond, is wel een ontwikkeling wat in de Saxion Part-Time School ontstaan is. Omdat daar natuurlijk ook de noodzaak en de behoefte was met wel de intentie om dit breder te gaan uh, inzetten. Uh, dus je zie je natuurlijk nu bij de Saxion Part-Time School dat je nu een paar jaar verder bent en ook echt opschaalt in studenten. Dus daar wordt echt op schaal Gebruik gemaakt. Het zou kunnen zijn dat er op kleine schaal al binnen de voltijd gebruik gemaakt Maar dat durf ik even niet, uh, niet met zekerheid te zeggen. Maar ik denk dat dat, grosso modo, wel de, de ontwikkeling is. Ook zakelijk in het parttime uh, onderwijs en gedeeltelijk in het voltijd. je refereert een paar keer aan de, de Saxion Part-time School. Die was natuurlijk ook onderdeel van de, de casus die jullie uh, gepresenteerd hebben. Mm -hmm. Het mooie van de manier, vind ik, waarop ze dat onderwijs gestructureerd hebben, is het zijn allemaal eenheden van, van 5 EC. Um, stel nou dat ze een totaal ander programma hadden met grotere eenheden, kleinere eenheden, dat soort zaken. Um, werkt dat dan op de exact dezelfde manier binnen jullie applicatie? Of moet je standaardiseren op een bepaalde manier? Uh, nee, nou, je hoeft niet te standaardiseren om Educator te gebruiken, maar je moet standaardiseren om uh, het, de, de flexibiliteit natuurlijk aan je studenten uh, mogelijk te maken. Uh, dus in dat zicht hangt Educator ook niet aan, per se aan het model van uh, je moet per se in eenheden van vijf EC's uh, gaan werken of je moet, uh, wat Saxion natuurlijk ook kent de uh, partnerschool is schools, dat ze vaste lesdagen hebben en vaste lesmomenten uh, waarin je daarmee ook, de flexibiliteit heb om te zeggen uh, ik, uh, ik maak keuzes of er valt een onderdeel weg omdat ik daar een vrijstelling voor heb. En ik, uh, ik vul die anderhalf uur op dat lesmoment vanuit een andere module. Uh, ja, dat zijn randvoorwaarden om uh, het mogelijk te maken voor je studenten. Uh, maar niet per definitie uh, randvoorwaarden die het, uh, die het verplicht maken om op een bepaalde manier met educator uh, te werken. Dus, uh, Helder. En uh, even vanuit het perspectief van de, van de student dan, die, die wil flexibel gaan, gaan studeren, die wil zijn, zijn keuzes gaan maken. Um, hoe kan die, hè, er wordt, is een enorm aanbod binnen, nou, binnen deze casusactie, een part-time school. Hoe kan die zoeken naar de juiste onderdelen en, en zien of dat wel of niet uh, verplicht is voor zijn examenprogramma. Of dat hij dat facultatief wel of niet zou kunnen volgen. Uh, kun je daar wat over vertellen? Ja. Ja, als je kijkt naar. dan kom je eigenlijk weer op de wisselwerking tussen het, zeg maar het studiecontract. waarin er al voor de student is vastgelegd wat hij heeft afgesproken. en de onderwijscatalogus. waarin het opleidingsplan. Eh, of het, het programma in brede zin eh, vastligt. of eh, in de onderwijscatalogus ook andere. Uh, mogelijkheden vastleggen, of andere modules of andere minoren of minoren bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus dat zijn eigenlijk twee elementen die de uh, student ook kan uh, gebruiken. Uh, de student kan de onderwijskatalys gebruiken om te zoeken en te oriënteren. Uh, dat is een functionaliteit die we uh, eigenlijk ook al uh, kennen, uh, waarin er ook als kijk nu naar de ontwikkelingen, uh, wel weer ook als kijk naar onze eigen roadmap. Uh, allerlei initiatieven zijn om dat zoeken, uh, zeg maar, verder mogelijk te maken. En een hmm. van de ontwikkelingen die daar bijvoorbeeld bij hoort, is dat we de onderwijskataas nu nog heel erg vanuit een, een eigen groep aanbieden, dus studenten binnen uh, de hogeschool. Als je kijkt naar het middelbaar beroepsonderwijs, zie je dat nou, met leven lang ontwikkelen, uh, wat natuurlijk een net zo goed een thema is, het hoger onderwijs. Ze uh, ze die onderwijskatalogs ook willen gaan aanbieden aan populaties buiten uh, de onderwijsinstellingen. Om daarmee het onderwijsaanbod wat je hebt uh, zowel aan geïnteresseerden binnen de school aan te bieden, maar ook buiten uh, de school uh, bijvoorbeeld. Dus de catalogus is ook echt een middel voor de student om zich breed te kunnen oriënteren op het aanbod te kunnen kijken op welke momenten dat wordt aangeboden... en op die manier een puzzel te kunnen leggen... met zijn eigen agenda en, en het aanbod van de, van de onderwijsinstelling. Klopt, ja. Waarbij, ook als kijk kijk naar Saxion Part-time School... ik denk dat dat enerzijds uh, een instrument is voor de uh, student... maar ook wel degelijk voor het gesprek tussen coach en uh, student. Hè. Dus daarin zal de coach hem ook de juiste uh, mogelijkheden aanreiken... Uh, in gesprek als het gaat om, hé, hey, is dit wat voor je... of, of Hé hey, wacht, dit zijn een aantal mogelijke alternatieven. Dus, dus daarin is het voor de student een instrument, maar net zo goed voor de studiecoach. Ja precies. En je kan dus als, als student kun je kijken uh, natuurlijk naar uh, de vakken die horen bij het examenprogramma wat je volgt. Uh, het diploma wat je uiteindelijk wil behalen. Uh, maar ook daarbuiten neem ik aan. Klopt, ja. ja. Ah, hartstikke mooi. Dank. Uh, Marina, uh, als ik me niet vergis had jij nog een vraag. Uh, eigenlijk was dit mijn vraag. Uh, maar um, de vraag is, zeg maar, als een flexstudent bij jullie studeert en het curriculum verandert, uh, hoe gaat jullie programma daar dan mee om? Want dat, die volgen natuurlijk niet het normale examenprogramma, dus die staan niet echt gekoppeld aan een uh, collegejaar. En hoe gaat jullie programma om met curriculumverandering? Ja. Um... Ja, Als ik even dan de casus erbij pak, wat me daarin met name opviel is dat, uh, en volgens mij werd er, ik moet even kwijt wat de exacte formulering was, maar werd er op een gegeven moment gezegd van de instelling wil geen individueel examenprogramma bijhouden. Uh, en, en wat er vervolgens in de casus gebeurde was dat er uh, eigenlijk een volledig examenprogramma, inclusief uh, noem maar even alle uh, eenheden van het tweede jaar ook gekoppeld werden aan die student. En dat had allerlei, of heeft allerlei consequenties. Want hij krijgt verkeerde onderdelen aangeboden die hij pas in het tweede jaar volgt. Als ik kijk naar uh, educator, dan, um, of dat nou een, een, een instromer is in februari, of een flexstudent, uh, leg je dus niet zozeer het volledige examenprogramma, of koppel je niet het hele examenprogramma aan die student, maar koppel je alleen, als ik kijk even naar die flexstudent, de vier modules uh, voor in totaal twaalf wc's aan deze student. Uh, en uh, dat is ook bepalend voor waar cijfers voor kunnen worden ingevoerd of dat is ook bepalend voor enrollment in de elektronische leeromgeving of voor uh, beoordelingsformulieren die hij ziet. En daar waar deze student, terug te komen op de vraag als het gaat om curriculumveranderingen uh, daar waar uh, hij dus voor het volgend jaar nieuwe keuzes maakte uh, en verder gaat met een aantal extra modules, zullen dus niet zozeer de modules van toen, van vorig jaar, aan hem gekoppeld zijn. Maar uh, als ik even kijk naar een Saxion bijvoorbeeld, die werkt met een eenjarige oer, stapt hij ook in met uh, ja, de modules van dat jaar met de bijbehorende uh, voorwaarden. Hè? Dus de, de toetsvorm is iets veranderd uh, en zal hij ook aan die... Uh, ...module deelnemen uh, en niet zozeer aan de oude, oude module. Roel, als ik maar, om uh, samenvat omwille van de oh. tijd... Uh, sorry Marike, maar we moeten okay. straks in de, in, de, in de breakout even op door moeten gaan. Maar als ik hem heel kort samenvat, Roel... ...dan ziet de student altijd het actuele aanbod, nooit achterhaalde informatie. Zeker, ja. Waarbij het natuurlijk wel bepalend is hoe de opleiding dat vastlegt. Hè? Dus er zijn opleidingen die ten in voor vier koppelen. Op... Nee, Daar komen we straks in de breakout room op terug. Dankjewel. <laughs> uh, Omwille van de tijd uh, gaan we uh, door naar de volgende leverancier. Uh, zoals gezegd, we hebben maar een minuut of twaalf per uh, leverancier. Uh, Sander en Roel, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. We zien jullie straks om half twaalf heel graag terug in, uh, in de breakout room. Um, ik heb hier nog een aantal, uh, aantal vragen geformuleerd staan uh, voor jullie. Uh, maar er zijn ongetwijfeld ook aanwezigen nu die, uh, die graag in de gelegenheid zijn om, uh, om jullie verder te bevragen um, over Educator. Dank jullie wel.